Ik vind Linda zo stoer dat je gewoon uh, als eerste bij de microfoon hebt gehouden ja, natuurlijk. en natuurlijk. verhaal Toen dacht ik, nou, dan wil ik ook. Dan wil ik een en dan heb ik voor het eerst mijn leven op de radio. Wie hebben we bij de interruptiemicrofoon? Mijn naam is Linda Graanoogst. Ik ben publiciteitscoach. En ik help gedreven en bewuste ondernemers met gemak in het nieuws te komen. Ja. Zodat klanten naartoe stormen. Kijk aan. Dat is mijn pitch. En ik ben echt helemaal met je eens, Edo. Edo want ja. Um, ja, het, mijn klanten zijn ook zo. Het moment dat zij hun verhaal helder hebben, daar help ik ze bij. Um, kunnen zij hun klanten beter bereiken. Dus het spijt me, Richard. Ik ben het zo vreselijk oneens met je. Het dat helpt het, gewoon uh, om een helder verhaal te hebben. En dat gewoon goed voor de bühne ja. te brengen. Weinig ja. vraag aan jullie is, jullie hebben het niet getest. Jullie roepen maar wat. Is het precies hetzelfde als bijvoorbeeld Simon Sinek met zijn why. Dat het helpt circle. om een golden circle en je why te hebben. En als je why hebt, dan word je succesvol. En dat je geen why hebt. <lacht> en dat hebben we gewoon helemaal niet getest, dames en heren. We roepen maar wat. Ik, uh, ik, U bent ik, dus collega ik, van Betty. Ja, mijn collega. Ik ben er meer dan trots op dat, dat wij uh, als evaluatie uh, uh, hoge cijfers krijgen. Ik heb ook het idee dat trainingen mensen heel veel hoop en inspiratie geven. En wat is de definitie van succes? Als je mensen hoop geeft en richting geeft... Ja. ben je volgens mij al heel succesvol.